Je moet gewoon fucking groot denken. Als je denkt van we gaan een biljoen dollar company bouwen, neem je al heel anders je telefoon op. Toen waren we inderdaad ook met vier werknemers of zo, nu zijn het er 900. Wij zijn part van onze eigen doelgroep. Dus we weten heel goed wat er speelt. Als je jong bent en zeker, misschien wat onzeker bent of whatever, is fuck dat. Weet je, als je anders bent dan anderen, dat gaat alleen maar goed zijn in de long term. Want daardoor ga je op dingen komen waar anderen niet op gaan komen. Je studeert aan de HVA, maar raakt geïnteresseerd in. Kunst. Zeven jaar later heb je een serieus bedrijf dat de kunstwereld volledig op zijn kop zet. Werk je wereldwijd samen met uh, artiesten en verkoop je kunst aan een nieuw jong publiek, onder andere door een Instagram-account met inmiddels 2,5 miljoen volgers. Uh, het overkwam uh, Christian Luiten van Avant Arte en hij is mijn gast. Welkom bij CVD-TV. Christian, uh, welkom. Dank je. Leuk je weer te spreken. Hoe is het met je? Goed. Ja? goed ja. De vorige keer was 2018 of 19? 19 of 19, zo. 19, ja. ja, drie jaar geleden. Ja, er is ja. veel gebeurd. Uh, maar ja, gaat hartstikke goed eigenlijk. Ja, maar je bent niet meer veel in Nederland, hè? Nee, ik reis heel veel. Uh, en ik heb, ik heb op het moment ook geen huis. Of het laatste jaar niet. Ben je had. homeless? Ja. Ik ben, Wat dan? Ja, gewoon, ik reis zoveel. Dus op een gegeven moment heb je van... Ja, waarom zou ik nog huur betalen in Amsterdam als ik, als ik er bijna niet ben? En uh, ja... Dus zeg maar, sinds ik, op een gegeven moment ik leefde een beetje op die manier en toen kwam covid. Dus toen moest ik weer terug zeg maar. Toen moest ik even naar mijn ouders yeah. en toen heb ik wel een appartement in Amsterdam genomen voor een half jaar of een jaartje ongeveer. Yeah. Drie kwart jaar en toen dacht ik van ja ik kan weer reizen. Of Het, was een Het ging een beetje open yeah. en toen dacht ik ja ik ga gewoon weer. Um, en sinds toen uh, heb ik nog geen, uh... geen huis. Nee. Dat is wel grappig, ja, Waar zou je ook, als je toch bijna niet in Nederland bent. Ja, maar, leef je dan, maar dan leef je een beetje in hotels of wat? Ja, ja, ja, ja. maar wat? dat zorgt er ook gewoon voor dat je constant blijft gaan ofzo, want je moet, je moet constant gaan. Ja. Maar mis je dan niet een soort, uh, ja ik ben een enorme huismus, maar mis, ja. je, mis je dan niet een soort roots ofzo, een soort basis? Uh, ja, ik ga, dit niet, ik ga dit niet voor altijd doen, zeg maar. Dus we, je hebt, er zitten natuurlijk ook nadelen aan ofzo. Het is ja. inderdaad, van, je mist wel gewoon een plek waar je al je spullen hebt. En, dat. En, en inderdaad, maar het ja, het is, het, het is het kan dus, ook nu. Hè? Het is ja, ja. even uh, ja. de fase waar je in zit. Voor de kijkers die denken, wie zit er in bij hem in de bank. Ik heb jou eerlijk gesproken in 2019. Ja. Toen heb ik een heel, ik met name ook een heel verhaal gehad over hoe jij met Avant Arte bent begonnen. Vanuit je studie, bla bla Dat gaan we niet weer herhalen. Dank, dus ja. uh, voor die mensen die zitten te kijken, ik heb een link in de beschrijving. Mocht je die video willen zien, kijk die straks uh, lekker. Inmiddels Avant Arte, waar sta je nu met het bedrijf? Um, gewoon letterlijk van hoeveel werknemers... Ja, whatever, wat ja, ben je allemaal is, aan het doen? Het is zeg maar heel gegroeid sinds, ja, zeker de laatste drie jaar. Ik denk dat toen <tus> waren we inderdaad ook met vier werknemers of zo. Nu zijn het er 90, 100. Hoeveel? 90, 100 denk ik nu. Ik weet niet maar eigenlijk op de payroll zeg ja, maar? Full -time, ja, fulltime. Huh? Ja, ja. Dus zeg maar, het is heel, het is heel groot gegroeid. En, ah. uh, en we werken met heel veel kunstenaars en hebben heel veel klanten. En uh, Dat is allemaal gewoon wat, wat we toen deden. Dat was het begin. Is groot, maar nu is het gewoon huge. Dat is gewoon groot. Hè? Want ja. even in het kort voor de mensen die zitten kijken van, joh, avondarten. Wat, wat doen jullie? Wat was de kern van dus, dus, jullie? Kijk, wij werken samen met, uh, met kunstenaars. En sommige, sommige daarvan zijn de grootste kunstenaars van de wereld. Sommige zijn nieuwe kunstenaars die hopelijk de grootste gaan worden. Um, en we doen daarmee uh, collaborations. Dus we werken, doen samenwerkingen. Dus we gaan samen met hun zitten. En dan willen we een bepaald... Een werk maken, een, een edition, het kan een print zijn, het kan een sculptuur zijn, uh, die we dan gaan verkopen op onze website. En omdat we een heel groot Instagram platform hebben en een heel groot bereik hebben, uh, is het voor die kunstenaars heel erg interessant om een nieuw publiek te bereiken. Ja. En wij, wij hebben dat nieuwe publiek, zeg maar, en daarvan en daaruit kunnen wij kunstenaars vinden die met ons willen samenwerken. Die misschien normaal een schilderij verkopen voor een half miljoen euro. Uh, en bij ons is dan een edition waar we dan vijftig van doen voor uh, 5000 of zo. Ja, ja, dus voor hun is dat ook een nieuw soort yeah, een iets. Nieuw soort, ja, een nieuw soort iets. En um, je kan het met kleding vergelijken waar je de houtcoutuur hebt. Zeg ja, maar, ja, ja. De, de, de, de jurken voor 20.000 waar je dan nu ook de, de Ferragamo riemen van hebt of zo. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat is het eigenlijk. En uh, ja, we doen hele toffe projecten En we zijn ook al steeds meer bezig met public art. Dus we, doen nu, we hebben nu gewoon ook... Dat is een nieuwe richting die we ingaan. Dus dat we ook gewoon publieke werken in, het, in bepaalde steden gaan doen. Um, Lekker uit dan, wat kan je dan doen? In bijvoorbeeld in Londen hebben we nu twee projecten lopen. Waar we gewoon, ja, public art is een soort van... Je kent die Amsterdam Zuid, toch? Heb je toch altijd elk jaar, of om de twee jaar Art Zuid? Waar ja. uh, kunstenaars werken door de stad plaatsen, zeg maar. Ja. Dus dat gaan we nu ook doen. Um, Met als doel? Omdat het leuk is? Om, om ook gewoon ja, meer mensen betrokken te krijgen in kunst. Dus meer mensen die dat, die dat zien. Is dat je missie? Ja, ons doel is wel om zoveel mogelijk mensen geïnteresseerd te krijgen in kunst, zeg maar. En op een gegeven moment, die editions, je werkt met hele grote kunst. Nou, dus dingen worden ook duurder dan, dan, zeg maar, drie jaar geleden was. Um, en dit is wel een manier om ja, nog steeds, inderdaad, meerdere, meer, heel veel mensen in contact te laten komen met kunst. En waarom is dat belangrijk? Omdat heel veel mensen. Er is gewoon een ontzettende boundary. Om, ...naar galleries toe te gaan voor heel ja. veel mensen. Voornamelijk nou voor jonge mensen. Voornamelijk voor, nou, voor ook jonge mensen, ja. Het is toch niet echt... Ik, zelfs, ja, ik weet niet, het is niet altijd een fijne... Ik kan nu wel naar binnen stappen, maar... Ja, ja maar jij bent, heb, nu, jij bent nu... Jij, jij bent wel arrivé of zo heet het dan in die wereld, of niet? Ja, ja ik, ik, <laughs> ik, ik, ik ken veel mensen, dus inderdaad... nu wordt het wel makkelijker. Maar het is voor heel veel mensen, zeker ook toen ik begon... ...de kunst, heel, het is niet echt een fijne plek om naar binnen te stappen. Want je voelt je toch een beetje geïntimideerd. Ja, ja, heb ik er wel verstand van. Ja, daar heb ik wel verstand van, et cetera. Dus ik denk wel dat het een belangrijke manier is om gewoon meer, meer meerdere mensen ja, in kunst te krijgen. Maar we doen heel veel andere dingen ook. Kijk, we hebben ook heel veel online communities. We hebben een Discord community. We zijn nu met een ander initiatief bezig. Dus ja, we doen gewoon, ja, we proberen gewoon heel veel dingen. Wat is ja. een Discord community voor de mensen die denken, wat de fuck is dat? <laughs> de Discord community, ja... Um, voor de, voor de oudere mensen is het, Die kijken, <laughs> hè? Dan. Ja, ja, die kijken uh, uh. Uh, van hoe vroeger je forums had eigenlijk. Gewoon, uh. Het is gewoon bepaalde forums waar mensen bij elkaar komen om dingen met elkaar te discussiëren. En Discord is gestart als meer een gaming uh, forum, forum voor gamers om daarin terecht te komen. Maar je ziet met kunst nu ook heel veel. Um, mensen zoeken toch een plek om met elkaar te kunnen praten over... Kijk, kunst is nog steeds een niche natuurlijk. En Discord is heel goed voor bepaalde niche dingen. Dus als jij... Ik weet niet hoe het zit met boten of zo. Maar als je heel veel verstand hebt van boten, wil je ook met andere mensen erover praten. En ja. de online wereld heeft je uh, die opportunity geboden, denk ik, voor heel veel mensen om elkaar te vinden. En om met elkaar in gesprek te komen dit praat, praten jullie op een andere manier over kunst dan want als wij denken over kunst dan zien we inderdaad die galleries met hele chique mensen met creatieve ja. pakjes aan en die doen al heel ingewikkelde dingen ja. en zo allemaal iedereen kent ook wel die, die films van tien jaar geleden dat ze denken ikea werken gingen laten zien ja, ja, ja. dat ze net zo intelligent erover ja, ja, ja. lult in jullie wereld praat het dan anders of zo ja denk het wel ja, hoe dan zeker. Um, Nee, ik heb natuurlijk nog steeds een bepaalde de visie van de kunstenaar te vertellen. Dus dat is altijd waarmee je, je probeert het gewoon heel makkelijk te houden en heel simpel. En ik denk wel dat dat wel de kracht is, ja. omdat inderdaad anders ga je dat publiek nooit, nooit bereiken. Um, en ik denk ook wel dat als je dingen niet simpel kan uitleggen, dan begrijp je het ook helemaal niet. Dus, nee toch, dat is dus, de, dus, de kennis dus, van alles. Ja precies, dus ja. volgens mij is Einstein dat. <laughs> uh, en als hij het zegt, dan zou het wel waar zijn. <laughs> Ja, uh, hoeveel, van, hoeveel kunst verkopen jullie nu eigenlijk? Goeie vraag. Jullie letterlijk gewoon hoeveel... Ja, weet uh... ik veel. Ik heb gewoon qua... Want cijfers noem jij geloof ik niet, hè? Nee. Waarom omzet, waarom niet? Nou ja, daar praten we niet over toch Nederlanders in toch op, man. De <laughs> next generation. Die doen het partij yeah, yeah. moeilijk over geld. Maar miljoenen. Ja, zeker, ja. Dus tientallen miljoenen. Ja. Uh, ja, maakt uit. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Veel. Ja veel. Als je honderd werknemers moet je wel wat verkopen. Hè. Ja. Uh, maar ja. dat dus, daar hebben we het ja. over. Ja, ja, ja, ja. Maar, maar wat doen al die honderd mensen dan bij jou allemaal joh? Uh, ja. Zo, ik denk dat een groot, een groot gedeelte, kijk we hebben net een, ook een, een bedrijf gekocht in, uh, in Londen, uh, maar dat is meer een printing house, dus, dat, dus gewoon dat we ook de productie zelf oh, uh, ja. kunnen doen. Dus daar zitten veel mensen bij en dan hebben we een groot gedeelte production team dat ook uh, weet je, alle sculpturen doet en samenwerkt met de kunstenaars. om Zorgen waar we de juiste materialen vandaan kunnen halen. Wat we met de juiste uh, third parties gaan werken. Ja. Um, we hebben een groot tech team nu ook. Dus dat is ook zeg maar, van wel een recent ontwikkeling. Om ook gewoon echt een tech bedrijf te worden. Hm. Uh, en we hebben een groot marketingteam, Een groot sales team. En een CEO. Ook, ja. Maar <laughs> die was die... er al. Die was drie jaar geleden. Ook. Ja, hoe heet die? Mazdaq. Ja, hij? Masd ja En de andere co-founder is Curtis. Hij is niet genoemd in het begin. Oké, okay, maar, maar hij is CEO. Ja, ja, ja, Mazdak, ja. Dus dat is echt een soort van, ja, dat is de chief dan. Ja, je, ja, ja. Zodat jij vrij bent om andere dingen te doen. Precies, zodat ik vrij ben, dat Curtis vrij is. om Curtis werkt weer met de collectors, ik werk weer met de artiesten et cetera. Zodat ik kan reizen. Maar is dat de kracht van, van uh, is dat een, een uh, zeg maar, goede ondernemersles? Want er zitten natuurlijk best wel jonge mensen in de 7 te kijken ook, hè? Ja. Ik spreek letterlijk uh, wel eens echt een, een hele zaal vol met studenten, zoals jij ja. ook ooit was. Ik wil ondernemen ja. en ik weet niet hoe ik dat moet doen. Uh, nou, dat wil ik je straks nog even vragen, waar ze dan moeten beginnen in godsnaam. Maar is een van de lessen die jij hebt als je groot groeit... dat je zo snel mogelijk met poppetjes neerzet... waardoor jij vrijheid houdt om leuke dingen te doen? Ja, dat is de grootste les, denk ik. Ik heb geleerd en waar je ook andere partijen... waar, het fout, waar je het fout ziet gaan. is kijk, Je moet denk ik gewoon heel eerlijk zijn. Als je begint met ondernemen, is waar ben je goed in? En waar ben je niet goed in? Ja. En dan waar je niet goed in bent, moet je de allerbeste mensen... Maar dat begint ook heel erg met groot denken. Dus je moet... Ik weet het ooit... Uh, ik zeg gewoon zijn naam, Wouter Gort. Die gaf me ooit het advies. En die zei, je moet gewoon fucking groot denken dus maar gewoon echt je moet gewoon als je denkt van we gaan een billion dollar company bouwen dan neem je al heel anders je telefoon op en dan, yeah. je, je, je dacht je heel anders in yeah. en op een gegeven moment ik ging veel naar Amerika en op een gegeven moment kreeg ik die mindset ook van en toen dacht ik gewoon ja maar Curtis en ik en ja, mensen manager ja uh. misschien zijn we er ooit goed in kunnen worden maar nooit top top top dus nee. toen dacht ik gelijk joh moet we moeten de beste hebben en wat we wel konden, we hadden wel een bepaald verhaal, wat meer, wat charme, zeg maar mensen vonden het leuk wat we deden, et cetera. En op die manier hadden we een groot netwerk uitgebouwd, ook in de techwereld en in, de, in die wereld. En, um, en Mazda werkte bij Boileroom. En Boiler Room ja. was een muziekplatform, ja. maar ook heel groot. En, en ook, maar begon ook vanuit de community en dat werd uiteindelijk een bedrijf. Dus toen we een paar mensen ontmoetten die daar contact hadden, waren van Joh, zouden we een keer iemand kunnen meeten daar? Want ik vind wel... We waren altijd geïnspireerd hoe, hoe dat gebouwd werd. Ja, ja, hoe zij dat hadden gedaan. Hoe zij dat hadden gedaan. Ja. En toen mieten we Mazdaq. Uh, maar die had dat bedrijf ook geschaald van vier tot, tot honderd mensen. Ja. En in het begin hadden we meer van... Joh, kunnen we een keer samenwerken met Boyder Room, et cetera. En toen... Um, maar toen, Arno, van het een komt het ander. En toen, dat was al in 2019, was hij er al bij. Ja. Dus hij was echt vanaf de... Ja, hij is echt als een co-founder gejoint ook. Dus hij was echt ja. al, vanaf vier mensen. Maar dat is wel mijn grootste tip. Want ik bedoel... Als jij groot wil denken en als jij grote dingen wil doen, uiteindelijk gaat het om talent. Weet je, je moet een soort van bedrijf magneet zijn voor talent. En daardoor moet ook een, er moet een sterk team staan. En ja. sterk genoeg dat ook hele men, mensen van een hele grote bedrijven bij jou willen willen gaan werken. Ja. En um, ja, anders was dat nooit gelukt, dat weet ik zeker. Als wij, wij hadden denk ik wel een mooi bedrijf kunnen bouwen. Zeg maar gewoon met z'n tweeën ja. leuk bedrijf. Ja. Maar nooit zeg maar van dit kaliber. Dus uh, ja, het mijn, mijn grootste tip. Is soort van. Uh, denk en stemmen, groot. En, uh, denk groot. En zet st je ego opzij ook. Waar ben jij goed in? Um, wat, wat is jouw ding zeg maar? Mijn ding is met uh, de kunstenaars vinden, opzoeken, relaties bouwen. En uh, ja, zorgen dat je, dat je er binnenkomt zeg maar. Want die kunst is natuurlijk wel zo'n vrij gesloten wereld. Mm -hmm. En het is toch. Uh, mm. En die kunstenaars zijn natuurlijk ook allemaal diva's. <hij 115> dus natuurlijk, als jij jong bent en je hebt nog. En dan waren geen credits, ze waren toch niet met kunstenaars... maar er waren gewoon wat Instagram followers. En sommige kunstenaars kan het ook niet schelen hoeveel Instagram volgers je hebt. Nee, die denken wat het is, is Instagram? Ja, yeah, precies. Dus dan moet je, maar die moeten wel binnenkomen natuurlijk. Mm. En die werken natuurlijk met hele grote galleries, et cetera. Yeah. Dus daarin een beetje om om naar binnen te komen. Yeah. Um, en ja, met de kunstenaars werken. En ik denk ook wat we, we beide heel goed is zijn... is dat we ook we zijn part van onze eigen doelgroep. Dus we weten heel goed wat er speelt. We weten heel goed yeah. wat er gaande is, et cetera. Dus ja, daar moesten wij ons gewoon op focussen. En toch hoor ik, ik, ik praat en, en uh, ontmoet best veel jonge gasten. Want jij bent nu nog net twintig volgens mij. Twintig yeah. ja, in de 20, Maar je wordt ook al oud. Maar, uh, sorry. Maar uh, ik hoor ze niet zo vaak over kunst. Nee. Maar blijkbaar zijn ze er dus wel mee bezig. Ja, ja, ja, nou ja, ik weet niet welke jongere is. Ik weet niet of hier in Bussum uh, <laughs> onze klanten op bestand zit. <laughs> ja. ja. Waar zitten ze dan? Internationaal veel meer? Ja, of in de grote wij, wij steden? Hebben we nou, kijk. We hebben nauwelijks klanten in Amsterdam, niet heel veel. Nee, nee. Niet heel veel Echt alleen maar internationaal. Ja. Maar dan heb je het over, grootstedelijk. Londen, ja, New York. Uh, Londen, New York, Los Angeles, Amerika sowieso wel. China ja. heel veel. ja Japan, Zuid-Korea. ja hey en ben jij ook goed in het spotten van nieuwe uh, kunstenaars, zeg maar, die nog niet, zeg maar, echt ergens staan, maar die aan het beginnen zijn? Ja, ik denk wel dat wij daar heel goed in zijn, ja. Maar hoe, en kun jij dan, heb jij wel... Uh, want gestudeerd heb je het er niet voor? zeg maar. Nee, maar dat, dat hoeft niet. Nee, maar dat, is dat dan jouw signatuur of Dat jij iemand ziet denkt van ik vind dat tof. En dan wordt het iets ofzo? Of hoe werkt dat dan? Uh, nou ja, je hebt gewoon wat ik zeg. We hebben natuurlijk heel veel informatie. want We hebben natuurlijk heel veel, los van data. Maar natuurlijk hebben we ook heel veel klanten. We hebben heel veel mensen. We hebben heel veel contact in de kunstwereld. Dus je hebt een soort van informatiestroom. Waar je, ja, ja. je meer informatie dan anderen hebt. Uh, en hopelijk ook een beetje het oog inderdaad. Ja. Uh, maar ja, dat is denk ik ook wel wat, echt, wat onze groei ook heel erg heeft. Wat heel erg verantwoordelijk is voor onze groei... is dat wij in 2019 bepaalde kunstenaars hadden. En volgens mij was het die week zelf nog... was ik toen in Amsterdam en er was een kunstenaar... die we te vliegen in, uh, vanuit, uh, vanuit New York. En hij was nog helemaal niet groot... en we hadden hem gewoon een ruimte gegeven. En dat is nu een van de grootste sterren in de kunstwereld. Vanuit daaruit bouw je ook credibility op... en dat mensen toch denken van... oké, okay, ja, ze hebben <laughs> um, Dus ja, dus, dus dat, dat gebeurt en dat is natuurlijk heel belangrijk als merk... Uh, en hoe ik dit een ouderen kan uitleggen is dat als investeerder is dat natuurlijk hetzelfde als jij in start-ups investeert en yeah. je investeert in Uber en een Airbnb et cetera en mm. dat wordt later heel groot en bouw je heel veel credibility op en dan wordt het ook makkelijker om mm. weer geld te halen maar ook weer te investeren in andere bedrijven omdat ze je vertrouwen. Mm. Dus dat, dat is heel belangrijk ja, dat je daar wel een oog voor hebt. Jij komt in alle continenten ook zo'n beetje. Want ik las ergens dat je ook in, je uh, was ik in Afrika, in Ghana was je geweest. Hoe ja, was dat? Dat was heel vet, ik was in het begin van het jaar daar. Uh, ja. wij, werken met, wij werken met een aantal kunstenaars we werken in Ghana, maar ik was zelf nog nooit geweest. Hoe vond in, je dat? Ja, dat was heel vet. Ja. Ja, ja Ik ben er heel vaak geweest, dus ik kent het goed. Maar in, je was in Accra? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, onder andere, ja. Ja, en het was ook in die periode tussen kerst en oud en nieuw. Dus er waren heel veel mensen, er waren ook heel veel, heel veel mensen uit Amsterdam trouwens. Ja. Uh, dus ja, ik had een hele leuke tijd daar. Ja. En daar zitten dus, want die kunstenaars zitten dus werkelijk overal? Ja, want je hebt in Ghana, heb je nu een nieuwe, een nieuwe lichting die heel populair is en waar ja, die ook keihard gaan. En altijd als er een bepaalde kunstenaar een bepaalde stad ontploft, dan ontploffen er meer ah, ja. Uh, ja, in die area. In de slipstream. En dat, ja, in de slipstream. Dus je hebt nu heel veel van die kunstenaars die heel, uh, heel populair zijn. Ja. Hoe, hoe belangrijk is data daarin, zeg maar? Want jullie stikken natuurlijk van de, van de data, toch? Ja. Het is mega belangrijk. Um, ja, je, je ziet gewoon dingen veel eerder daardoor. Alleen, het is ook weer niet... Ik weet niet, het is, het is heel belangrijk, maar het blijft ook kunst ofzo. Dus ja. het, is, het blijft, het blijft, en ook het gaat heel veel om relaties en dat soort dingen, wat allemaal niet te vervangen is door, door tech. Ik bedoel, er is ook nog een reden dat er nog nooit echt een disruptie is geweest in de kunstwereld door, uh, zeg maar, ja, hoe Armin B de reisindustrie heeft veranderd, of ja. de taxi-industrie, of Spotify, de muziekindustrie. Je hebt niet zo'n platform in kunst, zeg maar. Omdat het uiteindelijk toch op het kunstwerk uitkomt. Ja, dan, zeg maar. Relaties. En relaties. En relaties met kunstenaars. En dat is toch dat is het moeilijkste te disrupten. Je zegt tech disruptie nooit gebeurt. blablabla bla. Hoe zie je NFT's? Want daar zijn je ook dingen mee. In ja, dan, dat is natuurlijk wel een mega disruptie geweest. Ja. Ik aan het begin van 2020. Um, die markt is nu <laughs> heel anders. Ja, leg eens uit. Nou ja, dat is gewoon compleet in elkaar gezakt. Ik mean, niet alles. Er zijn bepaalde, bepaalde niches in die NFT die best nog sterk overeind staan. Ja. Maar uh, ja, hetzelfde met de Bitcoin en met Ethereum, zeg maar. Van wat er de Hoe zie jij dan dan die toekomst? toekomst dan? Geloof jij ja, erin? Ja, ik geloof sowieso. In relatie tot kunst, hè? Ja, ja, ik geloof sowieso. Kijk, we kunnen niet, of ik kan niet de toekomst voorspellen, maar ik denk wel dat ons leven meer digitaal gaat worden in... De komende 10, 20 jaar. Ja. Als je ziet hoe de jongeren opgroeien, et cetera. Ja. Dus dat daar digitale kunst bij komt en digitale currency, is denk ik wel een feit. Ja. In ieder geval dat, dat dat gaat gebeuren. Dus ik denk dat dat sowieso gebeurt. <tus> Alleen, natuurlijk, is wel de vraag: van daar wordt nu heel veel op gespeculeerd en dat net als de dotcom bubbel weet je dat kan gewoon barsten en dan ja, precies dus ik geloof sowieso dat de toekomst is het is nu een beetje afgevraagd van hoe lang dat gaat duren en wie gaan er overblijven en... maar krijgen we dan wel inspirerendere voorbeelden te zien dan alleen maar uh, weet ik veel uh, een aap uh, die uh... Ja, maar dat dat is al zo. Dus ja. ik bedoel er zijn al gewoon echt goede kunststromen in die wereld. Er zijn ja. gewoon mensen die gewoon di digital als medium gebruiken wat ja, ja. gewoon heel interessant is. Ja, ja. Alleen wat wel de headlines heeft gepakt de afgelopen uh, ja, half jaar, halfjaar zijn inderdaad die aapjes en yeah. uh, en die bullshit en ja celebrity scam projects en dat was echt wat de headlines pakte maar er was een onder wel een laag wat echt serieus was en die laag blijft ook gewoon die prijs blijft vrij stabiel mm. um, en dat is wel een dat zijn kijk wij willen gewoon werken met de grootste kunsten of over als je over 80 jaar kijkt en terugkijkt naar deze periode dat wat de grote kunstenaars zijn daar willen wij mee samengewerkt hebben mm -hmm. en ik geloof echt wel dat daar een aantal digital artists bij zitten dus ik yeah. denk wel dat de, de nieuwe Banksy of de nieuwe Damien Hirst dat die uit de digitale wereld komt makes sense ja zeg maar. yeah. Dus um, ja, ik kijk er positief naar op de long-term, op de short-term is het wel echt een chaos. Uh, je praat echt half Engels, hè? dat is natuurlijk logisch. Hè? Want ja, jij, jij sorry. Hebt, ja, Nee, heel maakt heel mij cool. niet uit, want ik kan het goed staan, maar ja, ja, dat ja, zit natuurlijk ja, helemaal uh, in. Want uh, jij, jij uh, zit natuurlijk continu, jou, jij praat bijna altijd alleen maar Engels natuurlijk. Ja, want onze werknemers zijn ook voor het grootste gedeelte uh, uh, bijna allemaal. Ik yeah. praat geen Nederlands op werk. Dus helemaal als het over business hebben, dan is ja, het ja, helemaal ja. niet heel erg. Ja, uh, ja. Is het uh, concurrentie eigenlijk, vanaf het uh, een soort gelijk, uh, jonge gasten die naar jullie kijken en denken van hé hey, verrek, dat kunnen wij beter of anders. Nee, geen jonge gasten. Maar er zijn twee andere edition platformen. Eentje was al heel lang begonnen, 13 jaar geleden of zo. Case Studio, ik heb ook veel respect voor ze. <laughs> uh, daar zijn Fride B. En dan is een andere partij in, in China die iets later gestart zijn. Um, ja, dat zijn denk ik ons. En je hebt nog waar Damien Heurst dat project deed, Handy Editions. Dus in die wereld waar wat wij doen, zeg maar, die gelimiteerde oplagen, op, uh, uh, is er wel concurrentie. Ja. Hey, even een paar ondernemersvraagjes, we zijn het volsvereniging in Ja, laten we dat doen. Ja, ja, ja, ja. Waar verkoop je het meest? Uh, Amerika. Dat, en dan heb je het over hoeveel procent van zeg maar, alles wat je verkoopt, is dat uh, echt een groot gedeelte? Nee, het is, het is best wel even, like, de andere continenten zijn er natuurlijk ook. Dus ik denk dat het uh, 30% zou zijn of zo. Oké, okay. maar voor de rest verkoop je all over the world? ja yeah. Ja, en wat ik zeg, Azië is mega gegroeid de laatste jaren. Ja. Um, hoe doe je dat qua uh, klantenservice en uh, daar heb je gewoon allemaal mensen voor zitten? Ja, daarvoor hebben we heel veel mensen nodig, omdat wij weten wel van dat dat mega belangrijk is. Weet je, de klanten gewoon op nummer één zetten ja. en supergoed behandelen uh, en de juiste service geven. Dus we hebben een warehouse hier in Nederland, in de Belmer, uh, en vanuit daaruit shippen we alles. Um, en kantoor zit in Londen toch? Ja, in Londen en in Amsterdam. En in Amsterdam. Ja, dus we hebben... dat zijn de drie fysieke plekken die je hebt. Of yeah. heb je nog meer? Ja, dat zijn de drie fysieke plekken. En mijn hotelkamer. <laughs> ja, ja, ja, dat wordt zodra je ergens zit dan. Maar is dat niet, is, heeft jouw CEO of CFO die ze ook al hebben toch? Ja. I iemand die op de cent let. Ja, Zegt hij dan niet, hé, hey, ga eens wel goedkoper wonen of zo, elke keer in die hotels? Nee, maar dat levert heel veel op. Dus ik bedoel, een soort van. Uh, ja. Omdat ik reis, als je, als je een bepaalde deal maakt met de kunstenaar, dan vind je er zo uit. Het is echt niet, de grootste kostenpost is echt niet uh, de hotels. <laughs> Wat zijn de grootste kostenposten? Uh, mensen, dus ja, ja, salarissen, dat zijn de grootste kostenposten. En daarna, um, productie, denk ik natuurlijk ook. Zijn we zijn meer sculpturen gaan doen. En die zijn natuurlijk, als je bronzen sculpturen maakt, dan maar... Maar die maken jullie dan? Ja. ja. Maar in, onder regie van een kunstenaar? Ja, samen. We samen met kunstenaar. kunstenaar, ja. Maar, dan, maar had die kunstenaar niet zelf dan iemand die dat deed? Nee, ja, dus, wij, dus, hij, dus jij kan nu een soort faciliteit precies, aanbieden ja. die de kunstenaar niet tot zijn beschikking had? Precies, ja. En daarom uh -huh. hebben we nu ook dat printinghouse gekocht in Londen, zodat we dat nu ook, weet je, ook met prints kunnen doen. Et cetera. Dus het, kijk, als ik naar de kunstenaar ga, mijn manier dat is wat ik zeg. Wij moeten, zeggen, wij moeten iets bieden wat ze zelf niet kunnen doen. Dus daar zijn we natuurlijk heel ambitieus in dus om de hele tijd dingen te bouwen, of het nou online platformen zijn, of het nou Instagram zijn, of het een marketingcampagne is. Of productie, dat wij dingen kunnen bouwen die de kunstenaar zelf niet kan. Zodat wij een toegevoegde waarde hebben. Uh, dus een andere een... ondernemer tip ook hè. Dus je moet, uh, moet toegevoegde waarde bieden. Ja, ja, dat is een vrij simpel ondernemersprincipe. Um, maar daarmee heb je wel, dat is echt de reset van de kunstwereld. Want dit is op een volledig andere manier volgens mij kijken naar de kunstwereld, toch? Ja, omdat de meeste galleries die verkopen dingen. Ja. Die hebben gewoon een witte galerij. En natuurlijk zijn er ook wel de grote galleries kunnen ook wel helpen met productie, et cetera. Maar wij helpen echt creatief met. Wij zeggen we hebben een bepaalde audience, we kennen ze heel goed, we, weten, we denken wat we weten wat ze willen. Zullen we samen iets doen? We hebben de productie en we kunnen samen iets doen wat, ja, wat, wat de kunstenaar niet zelf niet alleen zou kunnen doen. Ja. Um, maar dat is wel, dat hebben we natuurlijk ook de afgelopen drie jaar dus constant bezig met van wat kunnen we net nou bouwen waardoor we een toegevoegde waarde zijn voor de kunstenaar zodat hij met ons wil werken. Um, want het is wel een supply driven market, dus het is wel onze markt, natuurlijk wel, mensen willen iets hebben van een bepaalde kunstenaar. Dus we moeten echt die kunstenaar hebben om, om veel bereik te krijgen. Um. En even, even commercieel gezien, je draait natuurlijk meer marge als, jij spulletjes, als je spulletjes, als, ja. als je dingen zelf kan doen. Ja, tuurlijk, ja. Als jij terugdenkt hè, van de, de ooit HVA studentje, een soort van het is gebeurd uh, op een gegeven moment. En toen op een gegeven moment werd serieus en hoge doelen stellen en world dominance en nu zit je met honderd man. Uh, er zitten heel veel jonge gasten te kijken en, ik, ja, de, en je zit er een soort van relax bij, ja. weet je wel. En je leeft een beetje van hotelletjes. Hoe doe je dat dan? Uh, hoe duurde dat? Ja, hoe is dat jou gelukt en, en anderen niet? Uh, wat is de secret of succes? Nou, ik denk dat wat ik zeg, ik denk dat we mega passievol zijn. Dus echt, echt een soort van, ja, misschien wel een bepaalde niche hebben uitgevonden waarin iedereen DJ wilde worden of een kledingmerk wilde starten. Ja. Uh, hebben wij een bepaalde niche gevonden waar we super gepassioneerd over waren. En ja, en die niche is langzaam ook wel iets groter geworden. Dus je moet ook op tijd een soort van. Vooruit zijn, zeg maar. De markt was er ook klaar voor. Ja, dus, dus mega erg daar geïnvesteerd hebben. En wat ik zeg, wel echt mega groot denken. En, uh, en ik denk ook wel op een gegeven moment... ja, om verzamelen met de juiste mensen om je heen. Waardoor je nog geïnspireerd raakt. En dat je denkt, oh fuck, weet je. Yeah. Uh, het kan nog beter en niet... en je ego opzij zetten. En ja, beter willen worden. Groot denken. Um, Hoe hou je de En dan denk ik ook nog gewoon je tijd goed indelen. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. En dat doe je daar, dus door vooral geen dingen te doen waar je die je niet wil ja, en delegeren. Ja, precies. Maar ook wel gewoon echt. En daar in het begin maak ik natuurlijk ook wel fouten mee. Maar je moet wel gewoon je uren op de juiste manier indelen. Want soort van, dan maak je echt het verschil mee. En jouw partner van toen, die zit er nog. Dat, jullie zijn ja, nog steeds ja, gewoon sa. Ja, hoe, want ja, hoe hou je die relatie ja, scherp? Want ik kan me voorstellen dat dat ook, zeg maar, spannend. Ja, dat heeft wel eens ups en downs gehad, maar het is wel, ik denk de laatste jaren sterker dan ooit. Omdat we ook <laughs> wel gewoon, we zijn samen gestart. En, en uh, we zijn beste vrienden en uh, ja is beter dan ooit echt uh, heel veel mensen jaar. die zeggen dan van ja maar beste vrienden dan moet je dus niet meer oppassen ja het zeggen mensen je... meeste mensen zeggen niet doen en dat ja. snap ik ook wel <laughs> <laughs> maar, <laughs> maar uh, met ons omdat we zo'n bijzondere reis hebben denk ik doorgemaakt van echt vanuit wat ik zeg vanuit Almere naar een soort van waar we nu zijn en plekken waar we nu komen dus dat is ook, dat ook het enige persoon waar ik dat echt letterlijk weet je waar je, waar je het mee daarover kan hebben en die het yeah. echt begrijpt yeah. Dus dat is heel bijzonder dus dat, dat koesteren we beiden beide, hopelijk heel erg. Heeft hij ook geen huis? Hij heeft een huis. Daar ja? slaap ik nu. Ja, nee. nee, maar hij heeft een, hij heeft een, hij heeft een huis. Maar hij, uh, hij woont in Amsterdam. Dus hij was altijd iets minder van het reizen. Daar was ik veel meer van. Ja? Dus wij hebben het heel goed verdeeld. Dus wij hebben heel erg weten van, oké, okay, jij bent daar heel goed in. En ik ben daar heel goed in. We zijn wel anders, zeg maar. We mm -hmm. zijn niet hetzelfde. Mm -hmm. Dus we, zijn, we hebben ons heel goed taken verdeeld. En, uh, en daar zijn we alle twee heel erg in gegroeid. Dus soort van op een gegeven moment. Hij, is, hij doet dus, weet je, mijn werk met klanten. En hij is daar, denk ik, het allerbeste van in de wereld. Hij kan echt bepaalde mensen in kunst krijgen die normaal nooit geïnteresseerd waren in kunst. Ja. Um, dus op die manier. En hetzelfde met Mazdaq, weet je, die ja, echt een legend is op een soort van een business bouwen. Dus wij werken, we zijn allemaal heel, best wel close met elkaar. Maar we laten elkaar ook totaal. Met rust in ja. wat we doen. En ik denk dat heel belangrijk is. Vertrouwen dus. Vertrouwen, ja, we bemoeien ons niet echt met elkaar. En we helpen elkaar wel, natuurlijk, als dat kan. Of dat is natuurlijk wel het idee. En, uh, maar we vertrouwen elkaar allemaal. Dus dat, dat is heel belangrijk. Hoe zit het aandelen technisch, zeg maar, jullie uh, avantaarten? Ja, dus wij hebben uh, ik denk dat het ook wel een tip is: soort van voor de jonge ondernemer, is soms uh, wij hebben visies erbij. Dus dat zijn uh, in de start-up wereld heb je mensen die investeren. Um, en hopelijk, een van gelukkig in ons geval die geven je een zak geld, ja. maar ook het helpt ook heel erg met de professionalisering van je bedrijf. Ja, want je kan groeien, je kan snel groeien, groeien maar ook gewoon. Maar ze helpen je ook in... ja, ja, ja, ja. En natuurlijk, vaak is het gelul met visies van, uh, weet je, smart money en weet je, uiteindelijk, uiteindelijk, visies geven. Het, het belangrijkste is geld natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar uh, ik denk als je de juiste mensen om de tafel kan hebben, kan heel erg helpen. Ja. In het netwerk, daar hebben we super erg van geprofiteerd. Ja, ja. Maar um, ook in bepaalde hires, zeg maar. Dus als jij iemand voor marketing nodig hebt of zo, ja, dan ja, ja. als jij de juiste mens, mens aan tafel hebt. dan En je kan het allemaal voor de jonge ondernemers, je kan het allemaal terugkijken. Als je kijkt naar alle grote bedrijven, je ziet welke, welke visies, dus welke investeringmaatschappijen erin zitten. Wat is die van en... jullie bekend, welke het is of niet? Uh, nee, is van mij niet bekend. Okay. Maar... Um een In internationale is het. Internationale, ja. Oké, okay. maar we hebben daar geen, we hebben geen announcement gedaan of zo. Nee, nee, precies. Nee, dat boeit ook verder niet zo. Want uh, wat ik me dan, het enige wat dan nog wel nieuwsgierig naar ben is dat visies willen er ook graag altijd weer uit. Ja. Uh, er zijn, dus daar zijn ook. Maar daar af... moet je gewoon ook, op. kijk, wij zijn profitable sinds die, ja, echt sinds het begin, maar of uh, refereren terug naar dat gesprek van drie jaar geleden... Yeah. waar profitable is, dus dan kom je wel in een hele goede posities te zitten... Yeah. als je geld moet ophalen of als je denkt van... het is handig om bepaalde partijen erbij te hebben, strategisch gezien. En dan kan je daar wel gewoon um, afspraken over maken... en dan kan je ook gewoon heel stellig in zijn van ja... Geen ja. geld nodig, maar als dit erbij willen, dit is ja, ja. wat we uiteindelijk willen. En, en uh, ons doel, wij hebben niet als doel om dit over twee jaar te verkopen of zo. Wij hebben echt, ze zijn super jong. jong. Ja. En dat de grote voordeel van jong zijn is dat je langetermijn kan denken. Hm. Uh, en ik denk eigenlijk door die houding word je alleen maar sexier. Voor dat soort, voor ja, dat en soort onder zijn. die voorwaarden zijn zij ook ingestapt. Ja, precies. Uh, dus you, you call the shots, zeg maar. Precies, dus dat sort is of. wel... Um, ja, wat ik zeg, ik denk dat... Uh, zeker in, soms in Nederland heb ik wel het gevoel dat het is van, oh, je moet de hele taart zelf houden en dan, yeah. en, en we doen niet aan investeren, et cetera. I mean, voor sommigen pakt dat goed uit, mm. uh, maar ik denk soms dat het wel handig is om, uh, om ja, ja, wat ik zeg, zet je ego opzij zeg van joh, kunnen we dit alleen of hebben we yeah. mensen erbij nodig? Yeah. Ik denk toch dat je soms wel mensen erbij nodig hebt... als je grote doelen hebt in ieder geval. In de eerste stap, student die nu zit te kijken... denkt, kut, kut, kut, ik, ik wil iets doen, ik wil ondernemen... en het kriebelt en de school vind ik niks en bla, bla, bla, bla... Hoe zet je de eerste stap? Kun je dat plannen? Kun je daar iets voor doen? Um, ja. ja, ik denk dat je gewoon, wat ik zeg... je moet gewoon gespecialiseerd worden op een, bepaald, een bepaalde niche... of kan een niche niet zijn. Ik denk, kijk, het fileprobleem oplossen... Daar zijn heel veel knappe koppen mee bezig. En uh, ik denk niet... Ja, uh, als je gestudeerd hebt... Ik denk niet dat je gaat lukken. Uh, tenzij. Of het moet je heel erg inspireren. Heel, heel, heel als, het <laughs> als het echt je passie is. Als het echt je passie is. Vind iets waar je veel meer vanaf weet dan anderen. Hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hmm. En vind iets waar je gewoon veel meer vanaf weet dan anderen. Dat is en dan het, hè? Specialiseer daarin. En leer daar heel veel over. En dan probeer je te omringen met mensen. En ook, dat gaat veel makkelijker Als jij ergens veel meer verstand hebt dan anderen... Dan willen bepaalde mensen ook weer met je hangen willen van je leren et cetera en die mensen dat zijn vaak ook weer en dat daardoor creëer je een heel sterk netwerk want die yeah. hebben, weten ergens anders weer veel meer van yeah. en dat trekt elkaar aan et cetera en dan kan je iets bouwen en als je ergens veel meer vanaf weet dan kan je ook uiteindelijk moet je een probleem oplossen of moet je iets moet je gat in de markt vinden mm. en dat ga je alleen vinden als je ergens veel meer verstand van hebt mm -mm. En wat ik zeg, vierde probleem of een langere batterij voor je telefoon ja dat willen we allemaal hm? dat willen we allemaal oplossen maar ja dat, dat heb je was ook iets minder inspirerend misschien dan ja dan dus ik bedoel de... ja vind gewoon iets waar je veel ja. meer verstand van hebt. van anderen en probeer daar nou en leren want wat jij zei en want dat toch één ding even teruggrijpen uit vorige gesprek laat ze heel duidelijk zijn dat in die beginperiode heb je heel wat uren gespendeerd in de biep. Ja. dan zullen mensen misschien niet zitten die zitten nu te kijken denken wat de fuck hij in een biep. maar ja. daardoor, daardoor ben je ja. wel gaan lezen en dat was wel een soort van jouw eerste entree Precies. tot die kunstwereld toch en dat is ook heel belangrijk je moet wel anders zijn de anderen. Dus mm. soort van als iedereen uh, op het voetbalveld is, dan moet jij in de piep zitten. Of maar als iedereen in de piep zit, dan zou ik weer op het voetbalveld gaan zitten. Snap je? Ja. Dus een soort van dan moet je wel heel erg op zoek gaan. Van je moet als je jong bent en zeker misschien wat onzeker bent of whatever, is fuck dat. Weet je, als je anders bent dan anderen, dat gaat alleen maar goed zijn in de long term. Want daardoor ga je op dingen komen waar anderen niet op gaan komen. En um, ja, dus ik zou ook als je whatever, als je wel geld hebt van je ouders of wat even, ga reizen en ga andere plekken zien en ga niet allemaal naar Bali en mm -hmm. gaat iedereen naartoe dit is mm -hmm. het van ga naar plekken ga naar Accra of zo ja, ja maar ja, <laughs> ja, ja, ja je gaat er echt wel dingen zien else, ja. die andere die andere mensen niet zien en uiteindelijk ja. kijk dat hele verhaal van oh iedereen gaat succesvol worden is bullshit dan gaan mm -hmm. er maar vanuit uh, de de HVA gaan er misschien één of twee zijn ja of, ik weet niet hoeveel maar um, als iedereen succesvol kan worden, dan is het niet meer succesvol. Toch? Dat, dat bestaat niet. Het is een soort van, je moet anders zijn dan anderen. Geloof jij in ding als geluk, lot uh, en dat soort oncontroleerbaar? Ja, wel. ik geloof wel sowieso, je hebt, je hebt gelukkige momenten nodig, maar dat dwing je wel allemaal gewoon af. Dus, um, kijk, tuurlijk, mag. Kijk, dat toen wij begonnen waren, wij zijn met Instagram begonnen. En dat was in die tijd. dat Wij waren net opgegroeid met Instagram, maar niet helemaal. Dus we waren wel volwassen, dus we konden nadenken. Maar we waren niet zo volwassen dat we echt dachten dat we, dat we alles wisten, snap je? Mm -hmm. Dus wij hadden nog wel de tijd om de hele tijd op je telefoon te zitten en om dit soort dingen te doen. En we, dus die tijd dat wij 18, 19 waren, dus we begrepen wat het was, we begrepen alle dynamieken. Maar waren we wel oud genoeg om ook de opportunities te zien, van hoe groot je dit kan maken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel geluk dat wij in die tijd geboren waren, dat Instagram ja. er voorbij kwam. Ja. Maar ja, er waren genoeg mensen in die leeftijd die er helemaal niks mee gedaan hebben. Ja. Dus je moet natuurlijk ook wel echt wel creëren. Um, en ja, blijven doen. Ik denk wel dat we geluk hebben. Ik denk wel dat we geluk hebben dat we gelijk konden. Het eerste wat we deden, gelijk een hit was of zo. Of dat ja. het gelijk wel. Um, maar... Um, Geloof je in het lot, ja, en dat uh, is wel heel spiritueel. Hmm. <laughs> dat doe jij niet aan. Nee, niet echt. Hey, twee vragen nog. Um, uh, er zijn niet zoveel, je zit in een niche, heel duidelijk. Er zijn heel veel andere ondernemers die uh, zitten niet in die zitten in weet ik veel, handel, industrie, zakelijke dienstverlening, ja. noem maar op. Die willen ook allemaal jonge gasten aantrekken. Het is een arbeidskort. Wat kunnen zij? Wat kunnen zeg maar normale ondernemers, noem ik het maar even, hè? wat kunnen die van jou leren? Ja, maar dat is heel lastig. Kijk, Wij doen natuurlijk iets wat, wat mensen leuk vinden. Mensen uiteindelijk denk ik wel steeds meer dat mensen naar hun werk gaan ook omdat ze iets willen doen wat ze leuk vinden. En een bepaalde toegevoegde waarde hebben aan een bepaald wereldbeeld waar, waar zij in willen leven. Dat zie je steeds meer de talenten onder de jongeren die willen dat. Um, en als jij ja, een bepaalde onderneming hebt waar mensen niet zo interessant vinden of ze ja, dan wordt het lastiger. Ja, het enige wat ik wat ik kan, wat ik kan um, adviseren is dat. Kijk, als jij het heel talentvol bent, je, komt, je bent gewoon heel slim, je kan overal werken waar je, waar je wil werken. Um, dan De mensen willen gewoon samenwerken met die bepaalde mensen. Dus ik denk dat je gewoon je eerste hire is mega belangrijk. Dus ik weet niet of je al een heel groot bedrijf hebt, maar dan zijn we mensen misschien moeten ontslaan. Maar ik denk dat dat die eerste punt die gaat weer andere mensen hairen en die gaat weer andere mensen hairen. Mm -hmm. Uiteindelijk willen mensen gewoon werken met talent vol, vol, talenten, willen werken met andere talenten, zodat ze meer kunnen leren. Yeah. Dus ik denk dat, dat heel belangrijk is mm -hmm. dat je uh, um, snel genoeg ja, mensen weer ontslaat en, en of de juiste mensen behoudt. Mm -hmm. Super streng erop zijn. Mm -hmm. Ik denk toch dat best wel veel ondernemers moeite hebben met mensen ontslaan soms. En dat is ook lastig. En helemaal in Nederland. Yeah, yeah. <laughs> wordt niet makkelijk gemaakt. Nee. Maar het is wel mega belangrijk. Want mm. dat, dat is de enige manier hoe je... Weet je, als allemaal acht van de 10 zeg maar een, een cijfer 8 willen um, als daar een 6 bij komt, dan wordt 8 ook een 7. Dus je moet mm. het, zeg maar... Het is heel belangrijk dat je dat niveau hoog houdt. Hé, hey, en de laatste toch een klein beetje filosofische vraag hebben. Je zegt net, die jonge generaties willen allemaal een soort van betekenisvol dingen doen ook. Hoor je veel, hè? zeker talentvolle gasten. Ja. Als ik om me heen kijk naar de wereld, dan nou ben ik een oude lul, zeg maar. Maar ik, ik word daar niet helemaal vrolijk van, zeg maar. Als ik zie welke poppetjes nu aan het roeren staan, wereldwijd. En waar de wereld een beetje naartoe gaat allemaal. Uh, heb je, ben jij hoopvol? Ja, zeker. Ik ben zeker hoopvol. Kijk, ik denk, überhaupt er zijn natuurlijk heel veel nieuws wat je kijkt. Je wordt natuurlijk weer mee doodgegooid social media dat je opent. Dus we hebben natuurlijk nog nooit zoveel informatie gehad. Dus soort van, er gebeuren ook heel veel goede dingen in de wereld. Statistisch gezien ook dat het veel beter gaat dan de afgelopen dertig jaar. Mm -hmm. um, maar dat, dat, dat zie je veel minder natuurlijk. Omdat het veel minder kliks krijgt. En we hadden het net over TikTok, et cetera. Mm -hmm. ja, het, het is natuurlijk wel chaos. En mensen vinden het ook wel leuk of zo. Dus ja, um, ik denk dat als je op de goede dingen uh, let. Uh, dat er heel veel positiefs gebeurt. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ik bedoel het. Vooral het klimaatprobleem. Ja. Um, dat is toch iets waar, ja, hoe kom je daar onderuit? Maar ik heb er te weinig verstand van om daar echt een, echt een interessante mening over te hebben ja, als ik ja. eerlijk ben. Ja. Uh, maar, ja, hoopvol, ja, kijk, het is maar net hoe je je leven indeelt, hè. Hm. ik geniet gewoon <laughs> ja ja en dat mag ja toch ik bedoel ja, ja waarom uh, ja. Ik, wat ik zeg ik heb echt uh, weinig verstand van, van veel van ja. dat soort, ik heb heel weinig verstand van heel veel oh, misschien ik, is dat wel het zijn zeg maar de key van een stukje oplossing voor veel jonge gast dat je ook niet de hele wereld ja, beetje gebruikt. naïef zijn en ook heel veel mensen weten het ook niet hè. en heel veel ja. mensen doen wel alsof ze het weten maar ze je gewoon eerlijk zijn ja. en ze zeggen ja ik, ik weet het te weinig vanaf en ja. ik kan me allemaal experts gaan volgen maar ik weet ook niet hoeveel die experts ervan af weten ja. En dan heb je natuurlijk de hele conspiratie-theorieën die je ook allemaal online kan lezen. Maar ja, dan word je ook, ja, succes. Weet je, ja, ik, ik word er niet blijer van. Hmm. Maar er zijn heel veel mooie dingen aan de hand in de wereld ook. Ja. Dus ja, daar kan je op richten. Ja. Um, ja, dan heb je denk ik een heel leuk leven. Uh, ik wens je nou ja, dat wens ik je vooral uh, toe, uh, Christian. Leuk, uh, leuk dat je mijn gast uh, wilde zijn. Ik, ik spreek je wel weer over een jaartje of drie, vier jaar, dat is wel je weer, als je weer een keer in Nederland bent. <laughs> Misschien ja. ben ik dan ook een uh, gefrustreerde oude lul. <laughs> ja, het lijkt me geweldig als ik tachtig ben. En uh, dat ik dan hier zit. En dan ja, als een gefrustreerde oude lul. Heel pessimistisch over ja, wereld, over die ja. kutkunstwereld. <laughs> hey, dankjewel dat je mijn gast was. Yes, en dankjewel voor het kijken naar uh, weer een aflevering hier op CVD-TV. Wil je meer zien? Abonneer je dan of uh, luister naar onze podcast. Dat kan ook voor nu. Dankjewel. Hoi.